bij iedereen kan haken we gaan vandaag flosjes aan de julia omslagdoek maken uh, eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken uh, naar iedereen kan haken op youtube uh, duimpjes omhoog uh, ja, abonneren dat is natuurlijk altijd heel leuk zet die notificatiebel aan dus zodra ik een nieuw filmpje maak dan heb je meteen de nieuwste upload uh, ja ik vind het echt leuk als jullie ook een reactie hieronder uh, de video zetten uh, met een vraag of een opmerking en ik probeer deze zo snel mogelijk te beantwoorden uh, we gaan vandaag uh, flosjes maken en we gaan ze ja, nu meteen beginnen tot zo! voor het maken van de flosjes uh, van je omslagdoek heb je nodig je bol wol van de julia van de zeeman en, uh, Schaar. Ik heb best wel een grote schaar nu, omdat ik die flosjes straks natuurlijk allemaal op één maat wil knippen: een centimeter, maar ik heb ook een lineaal. En een lineaal vind ik ook wel makkelijk om even goed te proberen die flosjes recht te knippen. Uh, ik heb ook een hardboek, en toevallig is dit een. Een gezondheidsboek of een slank afslankboek, maar het maakt niet uit, als je maar een beetje harde kaft want hier omheen, ga je dus je wol wikkelen, zodat je dadelijk iedere keer die strengen kan pakken. En dan gaan we zo beginnen. Tot zo. Je begint met natuurlijk strengen te maken met je wol van de Julia, dus hetzelfde als je omslagdoek er zijn nog meerdere delen van deze omslagdoek uh, die kan je bekijken je kan ook het patroon bestellen uh, ja wat je, wat jij wil uh, we beginnen dus met de wol en um, het boek met de harde kaft en ik pak dus de wol gewoon met één uh, streng en die leg ik op het boek en ik heb de lange kant gebruikt en ik ga hier dus ik hou mijn duim aan de onderkant en ik ga dus om het boek heen wikkelen en ik tel niet echt hoeveel door want je hebt dadelijk per flosje heb je uh, drie, drie draden nodig dus dit is even om het uit te leggen je pakt je schaar en je gaat aan de onderkant hier knip je ze door en dan ga je je strengen bekijken kijk en je hebt gewoon per flosje heb je 1, 2, 3 draden nodig en die hou je dadelijk dubbel dus om je flosjes te maken heb je drie draden nodig en die wikkel je om het boek heen aan de lange kant van het boek en uh, ja dan dan maak je net zoveel draden als dat jij uh, die waaiertjes hebt en die waaiertjes die moet je tellen zodat je weet dit dit worden mijn flosjes dus ik zal zo zeggen hoe ik die flosjes aan de omslagdoek heb gemaakt en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! als je dus de drie draden bij elkaar pakt pak je die dubbel dus je legt de uiteinden op elkaar, je houdt ze vast en je maakt een soort lusje van het uiteinde. Dus dit wordt een lusje. Dan leg je je duim en je wijsvinger even op. Dan leg je je omslagdoek met de goede kant naar boven. En je gaat in die waaier, in die stokjes die je gemaakt hebt in deel 4. Die ga je van de onderkant, ga je je haaknaald in het middelste stokje steken. Dus het 1, 2, 3 stokje. Daar steek je je haaknaald in, je gaat door die lus, door die flos en je haalt hem door. Dan haal je je haaknaald eruit. Ja, en ik pak gewoon eigenlijk met mijn vinger die flosjes op en ik trek ze erdoor. Kijk, en dan ligt die mooie lus of die die knoop zeg maar die ligt dan mooier op aan de bovenkant zo krijg je die mooie flosjes, Ja, maar dadelijk gaan we ze nog knopen ik zal nog eentje voordoen dus je pakt je drie strengen 1 2 3 strengen mol, dan leg je die uiteinden op elkaar dan heb je er dus 6. Zie je? Dan pak je je haaknaald en je gaat op die 1, 2, 3, 4, 5 stokjes in de middelste. Maar dan ga je aan de onderkant. Steek je in de 1, 2, in de derde. Daar steek je in met je haaknaald. En dan pak je die lus op en dan trek je hem door de steek. Dan kan je met diezelfde haaknaald nog gewoon inderdaad omslaan. En je Flosje door de lus heen trekken, dat kan ook. Kijk, zie je? En dan heb je heel mooi die knoop bovenop als flosje. En dan gaan we ze dadelijk gaan we ze nog knopen zoals ik het hier heb gedaan. Dit zijn de knopen, kijk hoe leuk. En zo gaat het dadelijk worden. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Dan gaan we nu aan de knopen beginnen, dus we hebben alle flosjes eraan gemaakt aan de rand van de Julia omslagdoek. En nu gaan we de flosjes maken. En ik zet even de camera iets meer naar beneden. Zie je dat we nu dus uh, de flosjes gaan we nu mooi weer aan elkaar maken. En we pakken per uh, flosje pakken we weer drie draden op, drie. En hier zitten er nog zes aan, dus we pakken de helft, drie. En ik heb het zo bedacht dat we dus die drie gaan we van deze knoop en van die knoop gaan we aan elkaar maken met een knoop. En ik pak ze dus zo even goed vast dat ze dubbel liggen. En dan ga ik een soort lus maken en dan pak ik weer mijn duim en mijn wijsvinger ertussen. En dan maak ik er een knoop in. En je pakt hem door en je kan je Haaknaald gebruiken, zal ik dadelijk ook nog even doen. Maar je trekt zo alle draden door de knoop. En dan zorg je dat je gewoon lekker losjes die knoop aantrekt, zie je dat je dan echt gewoon een opliggende knoop krijgt. En je moet het ook iedere keer op dezelfde manier doen. Dus je pakt drie strengen van je ene. Vlos ga je naar rechts en van die andere vlos pak je ook drie strengen wol. dan ga je naar links. Zo, dan heb je die drie strengen. Dan hou je weer bij elkaar. Ik trek weer even mijn duim en mijn wijsvinger. Dan maak ik met mijn rechterhand een soort lus, dus dan pak ik het weer over de wol met mijn duim en mijn wijsvinger. En ik ga hier de wol doorheen oppakken. En ik pak even mijn haaknaald erbij of dat misschien makkelijker is voor mij. Dat kan ook, haaknaald erdoor. En je trekt weer aan je knoop. En je moet ook zorgen dat die knoop een beetje overal gelijk liggen. Maar doordat je net met je vingers ertussen zit, heb je natuurlijk die ruimte gemaakt. En zo ga je iedere keer verder. Je pakt dus van drie strengen van elke knoop die je gemaakt hebt van de links en rechts je pakt ze zo samen je maakt een lus je pakt weer pakt hem weer over zodat die flos weer uh, ja, in je rechterhand hand zit en je draait je werk en dan pak je je flos of je garen weer en je trekt hem door de lus en zo krijg je die leuke speelse flosjesrand. Het is heel simpel, maar je moet het even door hebben, want ik heb best wel veel uh, uitgezocht om deze leuke flosjesrand te krijgen. Als je alle flosjes uh, aan je omslagdoek hebt geknoopt en uh, ja, je hebt er een beetje vaardigheid in, dan uh, is het zo gebeurd. Uh, we gaan nu de flosjes op maat knippen en je gaat kijken naar um, of je ergens het kortste draadje en dat en dat is de afmeting die je aanhoudt en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! als je de flosjes afknipt dan moet je even goed kijken of ze alle, alle rommeltjes leg je weg dus eigenlijk maak je ze echt even helemaal helemaal netjes leg je ze neer goed klapt neerleggen en dan ga je het kortste flosje dat pak je, dus je ziet hier natuurlijk verschil in de draden. En hier zie ik al een korte liggen. En dan, als je het goed recht hebt gelegd, dan pak je eigenlijk je centimeter en dan pak je die, die kortste, die is 10 centimeter, en die hou je aan als afmeting dus je legt ze goed strak neer en dan die 10 centimeter die hou je of die kortste die hou je aan en dan begin je met je flinke schaar ga je langs je centimeter heen Kijk, en dan heb je je vlotjes afgeknipt. En ik zie je zo weer terug. Tot zo. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Abonneren op mijn foto, klikken hieronder. En de duimpjes omhoog. Tot ziens. Bedankt voor het kijken.